266.000. Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb geen idee waarom ik zo belachelijk vrolijk ben. Oh, waarschijnlijk omdat het weekend is. Maar jullie gaan kijken naar een video... Natuurlijk gaan jullie kijken naar een video, waar slaat het nou weer op? Oh man, ik ben helemaal weer hyper in mijn hoofd. <tok> en hij heeft honger. Let er niet op, die krijgt zo. Maar uh, dit is het tweede gedeelte van de video van vorige week, want ik loop een beetje achter. Uh, ja. Want, ja, ja, gewoon, ik loop achter uh, met video's dan. Voor de rest gaat het goed. Eh... Uh, dus nu gaan jullie kijken naar de... Ja, ik vind het leuk dat je er weer bent. Echt waar. Ik hoop dat je het leuk vindt om deze video te zien. Het staat ook weer ergens op. Oh my god, wat moet ik doen? In deze video gaan jullie kijken naar de tweede gedeelte van de vorige video. Want in de vorige video heb ik gezegd dat ik ging uh, fietsen, of wandelen eigenlijk eerder gezegd, want uh, ik had last van mijn rug. En uh, het is dus fietsen geworden en wat ik toen allemaal tegen ben gekomen, dat gaan jullie nu zien. Ik zeg veel kijkplezier! This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel. This morning has a clearer light than any. To see the horizon and the far. Excuses were too for a penny. But they've all gone out the window of this car. And when I read. Today is a good day today geen idee waar ik heen fiets. Ik ben dus uh, dat fietspad opgegaan en het uh, duurt een eeuwigheid. Het gaat nog een heel eind. En als je me zou vragen, waar ben je nou? Geen idee. Ik heb eigenlijk geen idee, maar het is hier prachtig. En ik denk dat ik over een paar weken, of misschien wel over een maandje, hier weer ga fietsen. En dan ziet het er allemaal vast weer heel anders uit. Ja, natuurlijk. En met iets meer zon zal het ook wel wat mooier zijn. Maar ik kom toch hele mooie dingen tegen, dus dat is wel leuk. Kijk nou, dit fietspad is oneindig. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Stop for traffic lights And I I really wanna know Really wanna know If I Let me figure out Where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching For my highs You can say a ik ben volgens mij heel ver van mijn huis vandaag Jumping from cliffs so high Just to doen 34 minuten vind je nog, 11 kilometer Kijk Die kant op ga ik, en daar naar rechts We gaan rechts aan naar de LSD, dus de oude vierweg Even if I'm falling down, I will keep on searching for my heights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 En wat vond je van de video? Heb je een duimpje achtergelaten? Heb je een abonnement genomen? Want dat zou ik zeker doen. Er komen nog zoveel leuke dingen aan. Zoals ik al zei, ik loop een beetje achter met videomontage. Ik ben niet uh, bevoorrecht dat ik een eigen uh, videomonteur heb. Dus moet ik dat allemaal zelf doen. Uh, maar wat er nog aan zit te komen. De video van Tesla natuurlijk. Uh, ik heb bijna mijn broek gezeten van het lachen. Dus die moet je gezien hebben. Dat moet gewoon. Dus ik zou zeggen even abonneren natuurlijk. Want ja, dan mis je niks. Nee, dat is niet helemaal waar. Want je moet op het belletje klikken. dan mis je niks. Uh, Anja. Uh, Silver Lines is langs geweest. En we hebben echt giga plannen. We worden helemaal gek van de ideeën. Maar we hebben giga plannen om samen te gaan doen. Jimmy is langs geweest. Ik heb mijn bureaustoel inmiddels binnen. Nou jongens, er is zoveel te melden. Maar zo weinig tijd. Dus ik hoop dat je bij me blijft. En dan hebben we het heel gezellig samen. Ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!